Yo, laat je kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas. En vandaag terug met het RKD-video. Jongens, jullie vonden de vorige enorm tof. Bijna 70 likes erop, jongens. Dankjewel. Echt, dankjewel voor die support. Misschien kunnen we dat nu ook halen. Dus laat zeker even een like achter. Dat zou super awesome zijn. Dan krijg je 10 seconden geluk. Wie wil dat nu niet? Abonneer als je nog niet hebt gedaan. Join dan sowieso. En geniet van de video, jongens. Geniet. En uh, ja, dan zie ik jullie volgende keer. weer. Wie is nog niet bij de groep? Oh hier is Ivar, hier hier! Uh, ja, hier heb ik niks aan jongen. ik had Bij ons jongen, voor je! Met de Livia, pak ze! <laughs> Volg de Livia, vocht de, de Livia! Ja, South-West, South-West! Ivar op spawn, als Ivar op Spaan, is, kunnen we beter naar Ivar gaan, pak oké, gast. Oké, okay, ga nu naar spaan. ga nu naar South-East dan boys. Skip de Livia ga naar South-East. Ja, hij voelt maar omhoog. Ze boa al, ze boa Letterlijk South East, ze staan letterlijk daar op spannen aantal. En ja, niet te via rechts, via rechts, allemaal, links, allemaal in dat gebouw, allemaal in dat gebouw. Als we dat gebouw met z'n allen pushen, zijn ze allemaal daar. Nee, push, push gebouw, via... Via links, dus man, push shot, push, push gewoon het gebouw. Hé, hey, we flakken op, via WEN. Nog niet, nog niet erin, nog niet erin, wachten op de rest van de groep. We zijn hier met elkaar, het toch weinig! We zijn hier met lang aan de andere kant is de rest, chill, chill. We zijn hier! we moeten pushen. jullie moeten pushen, guys. Push, push, push, Oké, okay, van beide, je kanten, push, push, push, push, beide kanten, van beide kanten, van beide kanten, van beide kanten. Poes je hard ich in, ook word je weggeboot. Gewoon door no, pushen. Ze gaan weg via Ease, dus... Push doorheen, push er doorheen. Push door er doorheen boys, kom. we komen nu in de rug, pushy we pushy doorheen. komen nu in Jullie moeten er doorheen, what's zijn hier allemaal in de kophebs, gegaan. Allemaal in de kophebs. Pak ze, pak ze, allemaal naar de gate, allemaal in dat gebouw. Allemaal in dat gebouw, allemaal en blokketten. Dat is de eerste, dat is eerste, crit en blokketten, en Fuck hem Bas Zorg dat je dat juist zorg dat je eigen team met je niet Lekker boys, lekker boys gaan hoor. nog gedragen Iedereen in het gebouw, dat is go, gold, ze uit Er kan geen water plaatsen hier, maar mag niet uit Oké, okay, ze gaan allemaal kiten richting in Hij hatert, hij erin in Dat maakt niet uit Oh heel te lief, hij is vol vol Drug, terug, terug, terug bij de gate. Bij de gate, iedereen rego bij de span. Iedereen in het gebouw, in het gebouw, we kunnen ze hun er ook uit pushen Nee, we zijn met meer Iedereen, een woenslam, een woenslam op z'n boslam op Ho oh, oh, en meer. push! Push, maar, push, maar, push, maar, push Push Push, push! Go go go go! go, go. We We run, run, run. Run. Ja, let's go please! Run. Easy! Push erin! OkaB lo, Ga er gewoon in! Iedereen op, iedereen push! Iedereen push! Gewoon rushen! Gewoon rushen. Achterste! Moskou, FUNS! Wij, Moskou, fun. wij, wij komen achteren, wij, wij komen achteren! Wij pakken loen! Wij pakken met de roze uit! Crit en block it! Crit en block it! Hier push het doorheen! Push. Ik push er doorheen! Ik kom in de weg. Doorheen pushen! Doorheen pushen! Doorheen! Push the gate! Push the gate! push gate. Let's go! Let's fucking go! go boys. Ik ga het, ik ga gaan. blijf gaan, blijf gaan. Ik ga het, Blijf door, blijf ik blijf gaan. Let op je harts. Ja! Ik ga het, ik Ik ga het allemaal verkeerd. Eén, één, Oh, <laughs> <on the> <laughs> oh shit. holy shit! op, je er één niet voorzetten? Waarom zou je er één niet voorzetten? Waarom zou je er één je er één voorzetten? er je kan er niet slopen, je kan er niet oh, slopen! Je, je er doorheen. zijn mensen die er niet bij zijn! Lucht, erin. Hey, bole, ik gaat dood, what the fuck. Hey, die hey, zijn kophefs Hak die kophefs, hak die kophefs. Jongens, hak die kophefs. Hak die kophefs met je invloed. iemand is dood. Ik nou, dood, ik ga ook dood, ik dood. We gaan steeds meer mensen dood. Ja fuck man, niet via de main ingang Ik ben allemaal op Allemaal terug van die main ingang, allemaal terug, allemaal terug, ga via West. Boze, bo, de, bo op Bo opar, BO opar, boys. We zijn nog steeds met veel meer niks aan de hand. Bo op We zijn nog steeds met meer niks aan de hand. hand. Jullie hebben het, jullie hebben het. Mensen die er net dood zijn, gaan, maak niet uit. Je kan zo meteen gewoon weer online komen. Dat is easy. Kiro, wij zijn zo hard genaaid door die cobwebs. Ja, ja klopt. Echt, ik hè? ben er door de dood gegaan omdat ik niet kon slopen. Dus dat was eigenlijk het enige heel interessante dat is gebeurd tijdens de zondagoorlog. Voor de rest was het vooral chasen en dat ga ik niet laten zien want ik denk dat dat genoeg over het internet staat hoe dat je drie man of ofzo. Dus ja, dat was het vetste dat is gebeurd tijdens die zondagoorlog, tijdens die Anarchie. Natuurlijk, iedereen dat RKD speelt weet dat er daarvoor een ander event plaatsvond en dat event is afgeblazen en dan hebben ze maar een Anarchie gedaan. En van dat event ga ik nog een paar dingen laten zien, jongens. En, en ik denk dat ik ook eens een keer een video ga maken over RKD, over hun zondagoorlogen, et cetera. Want ik denk dat daar wel wat interessants over te zeggen valt. In ieder geval jongens, geniet nog van het laatste stukje. Sorry voor deze wat kortere video. Oh mijn god, holy shit. We fighten er gewoon door. Zij zijn pushen, pushen, pushen. Zij zijn nog niet gegrup. Ja, ja, push, push, push, We zijn We zijn niet ze push niet door. We hebben niet door. Eerdon is hier nog niet. Eerdon is hier nog, nog, nog niet. Push. Pak Branco, pak Branco. Eerdon. Eerdon. Ja, je pak je appje. Push still, push push push Push, push, push, pa, push door water. Chase door water, chase door water. De helft gaat, niet allemaal Branco, niet allemaal Branco. Wat doet het? Ik kapot. Ze zijn totaal ja, ja, niet bij elkaar, zijn totaal niet bij. Wat lekker? Waarom kunnen jij niet zitten? Wat is dit? De subordinate. Wat? Wtf zijn allemaal mensen ingesloten nu? Je ziet komen kolen van mensen oh, ingesloten! Stek <laughs> <laughs> de in deze <laughs> corner! Stek in deze corner! I guess! Blijf hierin! Oh, blijf hierin! Hier wat, nee. wat gebeurt er gast? <laughs> wat gebeurt er? <laughs> wat gebeurt er? Oh, oh, Lekker wat hier? Lekker geregeld oh, weer! Oh, Allee, the the fuck? Yo! Ga! Oké okay, blijf hier! Iedereen is hier! Blijf hier staan! Oké okay, maak maar een uh, bubbel! Ay, We staan hier op Fight ze maar! Fight ze maar direct! Fight ze maar direct! Hier! Pushen! Hier! Op de cap! Op de cap! Push, your, no, northeast, northeast, northeast, northeast, northeast? Push, push, North East, North East, North East Push de hele f***ing cap boys Push de choppies jongens, een paar van hun zijn achter, een paar van hun zijn achter, is achter. Oh, pak hem Pak deze man, pak die man, pak die under nog eens, die under nog eens Push door, push door, push door Oh die underground. Lekker, lekker, lekker Die under, die underworld, die show is dood Die moet dood zijn Dood lopen boys, ik denk nog Ja oké, nog een dood, let's go Dit gaat goed Mensen die jou op cap staan, bozen. Boven aan de vier, boven aan de vier. Komen ze, komen oh, ze, komen ze. Boze, boze, boze, boze, boze. Komen ze, boys. Boze, mensen, ze. Het lekker dieven zin, ik weet het. Blijf pauwen, blijf boven. ook al lijkt het. Ook al loopt het, blijf pauwen. Ik heb zieke FPS lag. Ja, ik ook. <lacht> ik, ik, ik, ik heb geen FPS lag, maar. Ik wel. Ik heb geen idee wat er gebeurt, ik zeg je eerlijk. <lacht> ik ook niet. <lacht> ik had al verwacht dat dit zou gaan gebeuren, ik zei nog een haken, maar ja. Oh. oh nee, jongen, ik lijk eruit. Ik lijk er compleet uit. Ik heb nul fps. Ja, ik één. Ik, ik, ik, ik ben <laughs> er compleet uit. Nee, nee, ik ben er compleet Ik ben er uh, Hier ik, ik, ik ben, oh, ik ben links, uh, bij de <truh> haven, bij de haven. bij de haven. Ja, we gaan naar de Allemaal bij die haven. Bij die kraampjes waar we net waren. Pak die dokkers. Die dokkers zijn eerder dan zijn het belangrijkste. Eerder. Hoe is push, Eerder belangrijkste skill. Let's go boys, easy kills hier. Game is ter. pak ze in de bossen. Pak de mensen in de bossen. In de bossen. West, west, west, west, west. in het bos. West in het bos. Rennen we in een groep. Ik weet ik dat het lag, boys, zijn... gewoon blijven critten. Dus hey, ja, blijven critten. We weten dat het lag. Hé, die game met Sunny, hier, die game met Sunny. hier. Ja, blijf op land, blijf op land, blijf op land, Wat okay. de land. WTF? Oh, okay. oh mijn god, we zijn allemaal naar de slacht, die beat. Hé, uh, hey, allemaal we kom op, we, we, we gaan de ijs doen naar de labbrugje. Wauw, wat is wow, het man, Ik word hier echt helemaal para van, gast. We lopen fucking 3 bloks. blocks. Hé, <laughs> hey, jongens, zullen we een screenshot maken? Gewoon even van... Voor... Ik daar herinnering hier. Kom allemaal volkspaan. Even screenshot. Ik buk helemaal, ik buk zo Kowlo hard, what the fuck. Je, het komt echt wel goed.